leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom, mijn naam is Tom en vandaag ga ik jullie meenemen in een examenopgave voor het vak Economie op vmbo tl niveau En het gaat over de exameneenheid Internationale Ontwikkelingen. Het is een examenopgave uit 2019, tijdvak 1, vraag 17. En die vraag ziet er als volgt uit informatiebron 3 Volgens het CBS-rapport is 62% van de importwaarde in 2014 vanuit China echter bestemd voor doorvoer naar afnemers binnen de Europese Unie, ook wel de EU genoemd. Dit geeft een heel ander beeld van de verhouding import-export met China. De vraag Bereken het saldo op de Nederlandse betalingsbalans met China in 2014 als de doorvoer naar de Europese Unie niet meegerekend zou worden. Schrijf je berekening op. Bovenaan de vraag zie je staan gebruik informatiebron 3 en die ziet er als volgt uit. Er staat Nederlandse handel met China keer 1000 euro. Je ziet gegevens van de importwaarde, exportwaarde in 2014 en 2010. En het saldo van de betalingsbalans. Deze informatiebron is ontzettend belangrijk om de vraag te kunnen beantwoorden. Maar eerst is het belangrijk om weer even die begrippen te herhalen. De importwaarde is de totale waarde van inkoop van goederen en diensten van een land. De exportwaarde is de totale waarde van verkoop van goederen en diensten naar het buitenland toe. En de betalingsbalans is een overzicht van alle betalingen aan het buitenland en alle ontvangsten uit het buitenland. En dat betekent dat de betalingsbalans laat zien, oké, okay, hoeveel heb ik geïmporteerd? Oftewel, hoeveel heb ik ingekocht? Voor hoeveel heb ik geëxporteerd? Voor hoeveel heb ik verkocht? En uiteindelijk ja, moet je kijken, heb ik dan meer verlies of heb ik dan meer winst? Wat is de balans van die betalingen? Heb ik nou meer geïmporteerd dan geëxporteerd? Heb ik een uitvoertekort, oftewel ik kom geld tekort? Heb ik meer verkocht dan ingekocht? Meer geëxporteerd dan geïmporteerd? Heb ik geld over, een overschot? Verkoop ik evenveel als dat ik inkoop? Dan is die betalingsbalans in evenwicht. En we gaan nu kijken naar de opgave. Oké, okay, wat gebeurt er als... Uh, dat van China niet wordt meegenomen. Hoe is die betalingsbalans in Nederland dan? Uh, in Nederland heeft een overschot op de betalingsbalans. En dat betekent dat het saldo op de betalingsbalans positief is en dus winst. Oftewel, wij exporteren, wij verkopen meer dan dat we inkopen, importeren. Terug naar de opgave. informatie van 3 hebben we net uitgebreid stilgestaan.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 Het is belangrijk om je berekening op te schrijven, anders heb je helaas geen punten. Je ziet dat het een twee vraag is, betekent dat je twee handelingen moet doen en dat je voor beide handelingen een punt krijgt. Informatiebron 3 hebben we net bij stilgestaan. Je ziet iets staan met import, export en saldo betalingsbalans. Als ik je meeneem in het verhaal van net, de importwaarde is 31% zoveel. De exportwaarde is zoveel en dat betekent dat je een verlies hebt. Je hebt meer ingekocht dan verkocht. In 2014 was dat ook zo. Je ziet dat er daar zelfs meer ingekocht is dan verkocht. In dit verhaal kijken we alleen naar 2014. Er staat in de vraag 2014 niks over 2010 en dat betekent dat ik alleen dit interessant vind. Ik kijk niet naar 2010 alleen naar 2014. Oké, okay. die betalingsbalans was iets met een importwaarde en een exportwaarde. We gaan eerst kijken naar die importwaarde. De totale importwaarde in 2014 is, nou, zoals je ziet, een kleine 5, ruim 35 miljard euro. 62% is de doorvoer en dat betekent dat 38% zonder doorvoer is. Je ziet hier staan, we rekenen het saldo op de Nederlandse betalingsbalans met China in 2014 als de doorvoer naar de Europese Unie niet meegerekend zou worden. Dat betekent dat we alleen naar dit stuk kijken. Alleen naar die 38% gaan we kijken. Dat willen we weten. Betekent dat ik 38% kan gaan berekenen van die 35 miljard 398 miljoen en 25 duizend. Betekent dat ik gedeeld door 100 keer 38 of keer 0,38 kom ik uit op dit bedrag. Kleine 13,5 miljard. Die betalingsbalans gaat echter ook over de exportwaarde. De importwaarde heb ik nu berekend, dat is één punt. Dan moet ik die exportwaarde nog berekenen. Waar kan ik die vandaan halen? Kijk in informatiebron 3. De exportwaarde zie je hier staan. Betekent dat we die gewoon kunnen overnemen. Hoe kan ik het saldo dan uiteindelijk gaan berekenen van de betalingsbalans? De import heb ik. De exportwaarde blijft die kleine 8 miljard. Betekent... Dat ik die 13,5 miljard, min die kleine 8 miljard, kom ik uit op min 5,5 miljard. Het is dus negatief. Ik heb die berekening heb ik hier opgeschreven. Ik heb het hier opgeschreven. Let op, je moet of aantonen dat het negatief is, of een minnetje ervoor zetten. Doe je dat niet, krijg je helaas geen punten voor dit antwoord. Dat is hartstikke zonde. Dus zorg ervoor dat je dat minnetje echt gebruikt. Wil je nou verder oefenen met opgaven zoals deze? Kijk dan in bijvoorbeeld examenbindel of in je boek naar de exameneenheid Internationale Ontwikkeling. Rest mij om niet meer dan jullie succes te wensen voor je eindexamen bij de voorbereidingen. Zet hem op, je kan het!